Maar ik pak het ongeluk Echt ongeluk je wimper. Nou, maar. Oh, dus ja, sorry. Hi allemaal. Hi. Welkom in weer een nieuwe herfshoplog. hersthal We noemen het maar een hersthal <lacht> En bestem, wat is mijn bestem. Waarom lukt het niet? En we hebben bij verschillende winkels geshopt en alles verzameld in deze video. Dus ik zou zeggen, kijk mee. Vergeet zet... natuurlijk niet te abonneren. Deal. Oh, ik zou in ieder geval zeggen, don't ride this at home. Maar we hebben deze ballonnen gekregen en we dachten, ja, we kunnen ze weggooien of we kunnen ze gewoon gebruiken. Dus geef gewoon even een duimpje omhoog. Yes, en klik op die abonneerknop. Doeg! Misschien moeten we maar stoppen, ik weet niet hoeveel je van dit uh, kan doen. Zullen we dit ja. een licht maken? Kan hij nog zweven? Nee. <lacht> ja, gaan doen. Oh, Tara! Oh, Samma. Nee. Ik heb mijn huis schoongemaakt. Zit je me nou uit te lachen? Shit, sorry. Geen offers. Nou, zoals je misschien wel hebt gezien in onze laatste weekvlog, denk ik, hadden wij een closet sale waar wij uh, op stonden met een kraampje. En ik ben die dag ook nog naar huis gegaan met twee nieuwe items. Die ik heb overgenomen van uh, Nina Barink en van Charlotte Blitzpum. En ik had het gefilmd voor een weekvlog, maar dat zijn we vergeten in de video te doen. Dus ik ga het gewoon even laten zien in deze haul. En ik heb dit super leuke vest. En hij is heerlijk... Zacht, zoals je kan zien. Het is echt een super heerlijk vest. Lekker oversized en chunky. Ja, echt typisch voor jou. Oh ja. Je hebt deze ook al in het zwart. Ja, toevallig inderdaad. Oh, ik heb ik eentje in het zwart die ik heel erg leuk vind. En nu heb ik gewoon een beetje een creme kleurtje. En ik ben wel echt helemaal into deze kleur, zoals je misschien kan zien vandaag. En dit is gewoon heel erg leuk om te combineren met een lekker shirtje. Um, waar deze vandaan is, dat weet ik trouwens eventjes niet. Maar ik dacht dat ik wel op een andere webshop heb um, gevonden, een soortgelijk vest heb gevonden. Dus die zal ik eventjes in de link uh, neerzetten. Dus mocht je deze leuk vinden, heb ik een soortgelijke voor je gevonden die je kan shoppen. En het volgende item is misschien een beetje een soort van gevoelig momentje voor nou, Tara. Ja, ja een beetje, klein, beetje. <laughs> klein beetje. Want we hadden deze broek gezien en uh, dit is het model ribcage en hier heeft Tara al een broek van en die vond ik haar zo ontzettend mooi staan. Het is gewoon een heel mooi modelletje dat ik uh, iets had van oh, deze wil ik echt heel graag hebben. Dus deze heb ik overgenomen. Het is een heel mooi donkergrijs model en uh, hij zit heerlijk hoog. Van de ja. merk Levi's trouwens. Ja, en van Nina dus. En ze had ja. hem nog helemaal niet gedragen. Maar dit is echt een fantastisch, fantastische broek. Ja, dit is echt een heel mooi modelletje. Hij is wel redelijk wijd. Het is een straight model, maar ik vind hem vrij wijd wel. Ja. Maar hij loopt wel echt uh, ja, straight uit, zoals je kan zien. Dus uh, ja, heel erg lekker broekje. ben ik ook echt onwijs blij mee. En heb ik al echt al heel vaak gedragen. En deze is nog wel gewoon te koop bij Levi's en op andere winkels. Dus als wij daar een linkje van... Uh, die stoppen wij wel even in de beschrijving. Die staat in de beschrijving. Nou, laatst ging ik een dagje naar Groningen en toen stapte ik daar ook even de TK Max in. Ik vind dat echt een super leuke winkel waar je gewoon van alles en nog wat kan kopen. Uh, dingen zitten niet per se vast in het assortiment. Nee, ja. Maar goed, misschien hangt deze er op dit moment wel. Want dat is echt kort geleden. Ik heb hier namelijk dit vest gekocht en uh, ik ben niet echt een veste persoon. En als ik dus een vest koop, ben ik heel specifiek mm -hmm. en ik vind deze echt top, want hij is een beetje heel gebreid, hij is kort, hij heeft van die ballonmouwen en hij, is, uh, hij heeft een roestkleurtje. Dus deze heb ik in een maat L gehaald mm. van het merk Louisa Ritchie Nou, ik ken het niet, het zegt me ook helemaal niks maar uh, dat maakt niet uit. Zij was 20 euro. Oh, dat is een goede prijs. En ik ben ja, er uh, ja super goedkoop en Ik ben er echt heel blij mee. Ik heb hem al best wel vaak gedragen, want ik ben vooral in de herfst. Ik ben gewoon iemand die het heel warm heeft nog steeds. Dus dat ik nu een trui aan heb is best wel. Uh, ik heb het ook echt heel warm nu. Dus ik heb liever een T-shirt aan met een vest erover. Als jij misschien weet waar je een soortgelijk vest kan vinden in het zwart, ik zoek met me namelijk die ja met van die ballonmouwen en van die bolletjes het liefst. Let me know, want ik zoek me helemaal een ongeluk en ik heb het nog steeds nergens gevonden. Nou, we mochten ook weer wat items uitzoeken bij de webshop Comcat Fashion. En allereerst hebben wij dezelfde trui. Tara heeft hem in de hand, ik heb hem hier aan. We hebben ieder een andere maat, dat oh, ja. wel. Ik heb een maat SM en we zullen even laten zien hoe dat eruit ziet. En de rest heeft maat ML. Mm -hmm. Eigenlijk is het best wel soortgelijk. Ja. En uh, ja, we vinden allebei dat kleurtje gewoon heel erg mooi. En hij zit wel chill en hij heeft een veehals, dus dat vind ik ook wel uh, leuk. Um, ook van Comic Fashion, wat wij ook bijna hetzelfde oh, hebben, ja. is een lekker flare Een flare Een Lekker flertje Nou, zoals je weet, Tara is echt een mega dol op flare-pans. En ik ook wel. ja En nu hebben we gewoon weer een nieuwe in de collectie. En het is een beetje een soort van twinning moment. Want Tara heeft hier een zwarte pants met bliksemschichtjes erop. En ik heb dezelfde variant, maar dan met witte sterretjes. En het is een soort van fluwele stofje. En uh, dit vind ik wel echt gewoon heerlijk. Dit is wel ja, leuk. Ik hou wel een beetje van dat fluweel ook. Het is niet van dat fluweel dat echt heel veel stofjes aantrekt. Nee, dat, dat valt wel mee. Er, uh, voor de rest is de binnenkant wel wit, dus dat zie je in sommige gevallen bij de ja, dingetjes als je hem zo dubbel vouwt een klein beetje erdoorheen. maar in principe is hij gewoon wel lekker zwart en ik vind het echt helemaal leuk. Lekker stretchy, lekker dit is gewoon echt super comfortabel. Ja, comfortabelheid tent op. Als jullie zouden kiezen, zouden jullie dan gaan oh, ja. voor bliksem of ster? Dan heb ik hier nog een colbertje, Dit is de Double Breasted Colbert. Volgens mij noemen ze dat zo omdat hij twee rijknopen knopen heeft, yeah. toch of niet? Oh, ja, oh oké. Okay. Wat ik dus wilde is echt een, sorry, wat ik dus wilde is echt een oversized colbertje. Ik zag dat bij een meisje op Instagram die ook op YouTube zit, zei sunbeamsjes, sun sun? sun Jazz. Oh dat nee, meen niet. <laughs> oh, ik wist niet dat ze gewoon jazz heten. Ja, volgens mij wel. Uh, en ik vind haar stijl heel erg leuk en ze haalt gewoon een foto, heel vaak wil ze foto's van haar outfits en dan draagt ze een oversized colbertje en dat vond ik hem helemaal cool staan. Dus ik dacht, nou leuk, wil ik ook. Het is een model op de website, die toch een S. Dus ik dacht, nou dan bestel ik een L en hij zit eigenlijk gewoon precies goed bij mij. Uh, dus hij is niet mega oversized, maar hij is wel lekker groot, de lengte is goed. En, uh... Het is gewoon ook net even iets anders dan een spijkerjasje of een ander ja, jasje. Ja, want ik wil hem wel een... echt als een jasje dragen en niet als een... Uh... Best. Ja, het is ook heel leuk denk, als je een capuchon hebt voor de roverein, oh, dat ja. is wel tof staan. Ja, de capuchon is leuk en ik heb het al geprobeerd met een mut. Ik moet nog wel een klein beetje wennen aan de look, maar ik vind het wel leuk. En ik zie het ook overal op andere webshops en dergelijke, dat het Colbertje terugkomt. Dus misschien... Uh... Maar je bent hip en trendy daar. Ben er je een... je te zeggen. Ik ben er nog een klein beetje onzeker over. Ja. Maar ik vond het wel gewoon heel tof staan. Dus uh, deze is ook van Comget Fashion dus. Nou verder zitten hier een klein beetje pads in de schouders. Dus het geeft wel een hele mooie vorm. Het is niet te heftig vond ik. Dus ja ik ben wel heel erg blij met deze. En ook van ComGat Fashion is deze zwarte broek. Hij is echt heerlijk stretchy. Het is een mom jeans model. En bij mij zit hij... Ja, wel redelijk strak eigenlijk over het algemeen. Alleen bij de kuit en enkel is hij dan wat losser. En dat vind ik altijd wel heel erg lekker casual staan. Met een beetje opgerold pijpje. Maar zou je hem dan wel man noemen of gewoon straight? Mm, ja, ik vind het misschien eerder een straight-achtig model. Maar hij loopt wel ietsje um, naar binnen. Dus daarom wordt het geen straight oh, model, ja, denk ja. ik. Maar um, ik oh. heb hem in de maat S besteld. Want hij heeft echt super veel stretch ja, zoals je kan voelen. zien. Dus hij is echt heerlijk comfortabel. En hij is een beetje tussen mid-rise en high-rise uh, of ja high-rise in, dus dat is ook wel heel erg lekker. Dan heb ik hier nog een basic vest. Ik weet niet of je de video hebt gezien. Sommigen van jullie hebben hem gezien. Dat Larissa voor een week lang mijn outfit ging stylen met kleding uit mijn eigen kast. En daarna had ik een beetje bevestigd aan mezelf van hé, hey, ik heb nieuwe vesten nodig. Mm -hmm. Dus ik heb al die hele leuke mooie roeskleur gehaald. En ik miste ook nog een super basic vest. Dus ik heb deze van de H&M met een capuchonnetje en een ritsje. Het is gewoon eigenlijk een hoodie met een rits. Ja. Dus, dit is echt super chill om gewoon überhaupt te hebben. Ik vind het niet per se een super fashionable vest. Maar dat maakt eigenlijk ook helemaal niks uit. Het is gewoon de perfecte basic. Het kost 20 euro. En ik vind het gewoon heel leuk om dit uh, capuchonnetje dan over een leren jasje of een spijkerjasje of op een blazer, -tje. blazer -tje te ja. dragen. Dat vind ik gewoon een hele leuke look hebben. Dus uh, ja, heel blij mee. Nou, dit jasje die ik nu aantrek van Wrangler. Deze is trouwens ook nieuw, maar die ben ik helemaal vergeten te noemen net in de shoplog. Dus vandaar dat ik hem nu even tussendoor nog even met je deel. Want hij is echt super chill. De binnenkant is van dat uh, nep fur. Dus het is echt zo'n sherling jacket. En hij is lekker oversized. Ik vind hem heel erg leuk staan met dat capuchonnetje er zo over. Dat staat wel heel stoer. En voor de rest vind ik deze voor deze tijd van het jaar echt nog wel ja, warm genoeg. Dus... Uh... Love it! En net als de rest staat het linkje van deze jas ook in de beschrijving. En dan verder heb ik ook nog een boek besteld. Hij zou vandaag bezorgd worden, maar dat is dus nog niet gebeurd. Dus ik laat het wel gewoon zien in de b-roll als ik hem heb. Maar nu heb ik niks in mijn hand. En dat is het boek Why We Sleep van Matthew Noghiets. Ik weet zijn naam even niet uit mijn hoofd. En dat is best wel een bekend boek. En dat gaat echt helemaal over slapen, uh, waarom het zo ontzettend belangrijk is. Um, uh, ja, eigenlijk gewoon dat... Okay, dus ben ik ben er super benieuwd naar, want ik ben altijd gewoon heel erg bezig met nou ja, mijn slaap, ik droom echt super veel, heel vaag en ik slaap eerlijk gezegd de laatste tijd heel erg slecht. Dat was een beetje de aanleiding dat ik uh, dacht van nou ik ga dit boek bestellen en ik had een bol.com uh, bon gekregen als cadeautje, dus Show. ik dacht ja ik ga het gewoon eventjes doen, ik ben heel erg benieuwd naar dit boek en ik wil gewoon wat meer lezen. Shit, jij kan hier dit echt voor. Ik weet niet, het maakt niet uit hoe ik kan. Jawel, ik heb een gehad. Ja. Ja. Waarom lukt dat niet, Liz? Zo! Eh. Nou, dat hoeft niet hoor. Dat hoeft er niet in. Alles spetjes in mijn gezicht. Ik ben breed. punt. Ik uh, ga Kortsluiting. Lekker. <laughs> <laughs> Jongen, <jongens. laughs> ik heb daar een conclusie uit getrokken. Uh, oh, Zijn we, we, oh, we, oh, we, we serieus de scriptieprestatie aan het doen? Word <laughs> ik een beetje zwart van mijn hoofd. die shit. Waarom niet zo? Dus ja, dat waren de aankoopjes van ons van de afgelopen tijd verzameld in deze shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En let me know als je weet waar dat ene vest te krijgen is in het zwart. Want ik mm -hmm. ben echt op zoek. Ja. Dat zou ik super fijn vinden om te weten. En super bedankt voor het kijken natuurlijk weer naar deze herfstshoplog. Vergeet natuurlijk niet om een duimpje omhoog te doen. En je te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zou ik zeker zeggen, tot in de volgende video. Doei! Doei.